Het volgende nummer dat we gaan doen heet Sisyphe en is zelf geschreven. Doei Joost. Doei. Doei. Succes met You thought you could rule me, see no crown on your head. You thought you could fool me, but I fooled you instead, and now I'm. To the queen you can't fight, there's no time to run boy, nowhere to hide. Was nooit voor een relatie en toch had je van die taartjes, als was gebruikt, ik ging van voeten aan de goede tactiek. Toch had je ook dat een en wijf, ook voor anderen gebruikt, 18 jaar het zijn we alleen ik leeg je En je leven, leven in leuk, en zal mijn valse op die nas. jij die liefde verstand tonen, ik stevig. In mijn schaduw is het koud, en ook al had ik je vertrouwd, ook al had ik dat vanavond zo ben je fucking waard. Nu sta je in mijn schaduw, weet niet meer dat je verdient. Hebben zei haar en jou, voor Thank you.